Welkom terug in Hummelo. Ik heb uh, de versie 2 van Hummelo de Game nu bij de hand. Uh, vorige maand heb ik een versie gepresenteerd. Nou, daar zaten nog aardig wat uh, kinderziektes in. Nu zien we al bijvoorbeeld dat de bomen er een stuk beter uitzien. Ze zijn tegenwoordig driedimensionaal, dimensionaal Een mooie, uh, ja, barst erop. Bladeren. Er zitten nog wel wat witte takken in. Maar dat, uh, dat komt allemaal nog. Dat zijn mijn eerste stapjes met het bouwen van de bomen. We zien ook dat uh, het landschap, nou, dit, moet, dit is iets wat moet gaan lijken op de Van Hekerenweg in beginsel, was vroeger ook een zandweg. Dus dat gaat er allemaal komen. Uh, ook de nieuwste modellen uh, zitten daar weer in, ja, ten tijde van het publiceren. Dus uh, de allernieuwste zitten er nog niet in, die zien we weer volgende maand terug. Aan de rechterkant hebben we bijvoorbeeld uh, de ja, Garretsen die ik afgelopen maand heb bijgewerkt aan de hand van een foto die bij de krent hing. Dus daar zitten we ook nu wat beter. De kerk hier zo, paardenkastanjes voor de deur. Staat tegenwoordig netjes op een terp. Hekje eromheen. Kleine details die je toch steeds meer later leven. Aan de linkerkant zien we voor de krent ook paardenkastanjes staan. En helaas heb ik al ontdekt dat dat niet helemaal klopt, want rond 1900 stonden hier allemaal eikenbomen de kastanjes zijn pas later gekomen. Vroeger zo stond ook het witte hekje hier zo, dat tegenwoordig gietijzer is, besmeedeizer. En dat hekje dat stond ook met name om dat de, kap, de, de weppel hier zo nog liep voordat het uh, eerste deel gedempt was, dus die zien we hier ook onder de weg door gaan. Nou, dan hebben we aan de linkerkant uh, het huis van Engbers, die we hebben bijgewerkt. Met uh, een stuk meer detail. En aan de zijkant. Hebben we ook een aantal ramen kunnen plaatsen. Met deuren. En als we dan verder lopen. Dan zien we. Aan de linkerkant achter Janssen-Venneboer. Het huis van Maandag verschijnen. Kijk, ik heb hier zo nog geen landschap, dus... Uh, de zuilenkant blijkt nog een beetje te zweven. We hebben daar zo in de verte, verte het huis van maandag, zoals die ook van de week in contact heeft mogen verschijnen. Nou, ik hoop dat jullie nu een beetje een beeld hebben kunnen krijgen van de vorderingen. Uh, volgende maand verwacht ik weer een nieuwe versie te komen met uh, weer nieuwe verrassingen. Ik zie jullie, daar.